Dag Gerrit, de gevolgen van de klimaatopwarming die worden steeds meer tastbaar in ons dagelijkse leven. Ik denk aan hittegolven in de zomer, maar ook langere droogteperiodes of hevige onweers met wateroverlast tot gevolg. Gelukkig beseffen de beleidsmakers dat ze moeten ingrijpen en streven naar klimaatneutraliteit. Laten we vandaag eens kijken hoe ver we staan en wat er nog moet gebeuren. Als duurzaam investeringsspecialist ben jij een geschikte gast om daarover te spreken, Gerrit Dubois. Ja, om te beginnen, we spreken over klimaatneutraliteit en dan vallen vaak de termen koolstofneutrale maatschappij of nul uitstoot. Wat bedoelt men daar eigenlijk mee? Ja, inderdaad. Koolstofneutraliteit en netto nul uitstoot zijn inderdaad concepten die steeds vaker terugkomen. Niet enkel bij beleidsmakers, maar ook in de media of bijvoorbeeld zelfs bij bedrijven. En concreet betekent dit eigenlijk dat we de hoeveelheid aan broeikasgassen die in de atmosfeer worden uitgestoten ook effectief gaan opvangen of opnemen. Dus we kunnen echt spreken van een balans. Nu, intuïtief zou je kunnen zeggen dat het logischer is om te streven naar een nul uitstoot en alle emissies terug te dringen tot nul. Maar in de praktijk is dit moeilijk haalbaar. Zo gaan bepaalde sectoren daar heel veel moeilijkheden mee ondervinden, zoals bijvoorbeeld de cementindustrie, de landbouw of de luchtvaart. Nu, daarom kunnen we gaan kijken naar oplossingen. Dit kan gaan om natuurlijke oplossingen, bijvoorbeeld bebossing of herbebossing. En anderzijds kunnen we ook gaan kijken naar technologische oplossingen, zoals bijvoorbeeld de opvang van CO2 of zelfs CO2 uit de lucht zuigen. Tot slot kunnen we ook nog gaan kijken naar een combinatie van beide dus technologische en natuurlijke oplossingen. De finale doelstelling is eigenlijk om de klimaatopwarming te beperken tot anderhalve graad in plaats van twee graden. Waarom is dat zo belangrijk? Nu, rapporten van het IPCC, dat is het VN-orgaan dat zich bezighoudt met wetenschap en klimaat, hebben eigenlijk aangetoond dat indien we de opwarming van de aarde wensen dat beperken tot anderhalve graad tegen 2050, of toch alleszins de kans daarop willen vergroten dat we die klimaatneutraliteit echt moeten nastreven. Nu, er is wel degelijk een groot verschil tussen de 2 graden en de anderhalve graad opwarming. En zo kunnen we eigenlijk de gevolgen, de extreme gevolgen, zoals weersfenomenen en langdurige klimaatwijzigingen, gaan beperken door die anderhalve graad na te streven in plaats van de 2 graden. Zo gaan er bijvoorbeeld drie keer minder mensen blootgesteld worden aan extreme hittegolven gedurende meerdere malen per decennia indien we die anderhalve graad nastreven in plaats van de 2 graden. Nu, het is ook wel belangrijk om te beseffen dat klimaatopwarming en de gevolgen die daaruit voortkomen eigenlijk geen lineair gegeven is. Um, zo kunnen er bepaalde tipping points ontstaan bij 2 graden of 3 graden opwarming. En dat zijn eigenlijk fenomenen waarbij onomkeerbare klimaatwijzigingen voorkomen. Dus hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het smelten van de ijskappen die als gevolg hebben dat bepaalde golfstormen gewijzigd worden waardoor het klimaat uiteraard ook wijzigt. Er worden heel veel klimaatplannen gemaakt die gaan over een termijn tot 2050. Op welke domeinen moet er echt nog actie worden ondernomen? Wat moet er nog veranderen? Ja, inderdaad. Dus jaarlijks stoten wij gemiddeld 51 miljard ton aan CO2-equivalenten uit. Dus er moet inderdaad actie ondernomen worden in verschillende domeinen. Nu, er zijn eigenlijk vijf grote domeinen waarbinnen actie ondernomen moet worden. Enerzijds is er de manier waarop we elektriciteit gaan produceren. Denk daarbij maar aan de opkomst van hernieuwbare energie tegenover fossiele brandstoffen. Anderzijds is er de manier waarop we ons gaan verplaatsen. Denk daarbij aan de opkomst van de elektrische wagens en recent nog de goedkeuring in België om te gaan streven naar een volledig elektrisch bedrijfswagenpark. Dan is er ook nog de manier waarop we eigenlijk producten gaan produceren. Hierbij komt recyclage en het gebruik van biologische grondstoffen natuurlijk aan bod. En verder is er nog de manier waarop we gaan bouwen en wonen. Klimaatneutraal wonen um, steeds belangrijker wordt en bekender wordt bij het brede publiek. En tenslotte is er nog de manier waarop we ons gaan voeden die we in vraag moeten stellen. En daarbij is de opkomst van vleesalternatieven en van plantaardig voedsel natuurlijk um, belangrijk om te vermelden. Je verwijst naar dat brede palet aan acties die nodig is. De Europese Commissie is erg ambitieus ter zake, met haar Green Deal, waar ook een investeringspact aan vasthangt. Is Europa nu echt een voortrekker als het gaat om klimaatbeleid? Ja, Europa is zeker een voortrekker op dat vlak. Um, recent, eind vorig jaar, heeft Europa het parlement nog een nieuwe ambitieuzere emissiereductiedoelstelling vastgelegd en goedgekeurd. Nu, het blijft niet enkel bij ambities en bij doelstellingen. Zo is er ook een finalisatie gekomen dit jaar van de Europese taxonomie voor duurzame activiteiten. En dat is eigenlijk een taxonomie die, waarbij klimaat een zeer belangrijke rol speelt. Maar ook het Europese emissiehandelssysteem, dat is eigenlijk het systeem dat ervoor zorgt dat bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot, bereikte dit jaar al historische prijshoogtes door fundamentele wijzigingen aan het systeem. Tot slot gaat Europa ook gaan kijken naar een grensbelasting voor CO2, wat natuurlijk ook zeer innovatief is. Dat voor wat betreft Europa. We moeten, als het over klimaat gaat, uiteraard ook kijken naar de positie van de VS en van China. Wat staat daar te gebeuren? Ja, inderdaad. Ook in de VS verhoogt de focus op het klimaat. Zo is onder de Biden-administratie de VS opnieuw toegetreden tot het Klimaatakkoord van Parijs en werd er een nieuwe ambitieuzere emissiereductiedoelstelling vastgelegd. Zelfs ambitieuzer dan die van de Obama-administratie. Ook op vlak van financiering werden reeds aanzienlijke bedragen vrijgemaakt voor het vergroenen en verduurzamen van de transportindustrie. Nu, Ook in China werd klimaatneutraliteit uitgesproken, al zijn er toch wel nog wat vraagtekens te plaatsen. En dan is er later dit jaar ook nog de COP-conferentie. Ja, inderdaad. COP26 zal zeer belangrijk worden. En zal er zal natuurlijk met argus ogen gekeken worden naar de verschillende lidstaten, maar voornamelijk de VS en China. Iets om naar uit te kijken dus. Gerrit Dubois, bedankt voor de toelichting.